nieuwe video vandaag ben ik hier in de Efteling in het Fabula restaurant en ik heb hier een bom te punt ik heb er nooit op in de Efteling heb jij het op nee ik ga het uh, proberen Ik een mes, ja weet ik ook niet. Ik ga gewoon zo'n chappen. Weet je hoe vaak Lekker. Lekker. Lekker. Ja. En hoe heet het? Een bonte tep. We even een topje proberen. Ik kom net uit de Fabula restaurant, ik heb hier wat video's gemaakt over het spookslot wat er gaande is. Maar ik weet eigenlijk niet waar we nu heen gaan, ik weet niet wat er nieuw is, even nadenken. Oh ja, er is nog wat nieuws over, de vliegende Hollander. Uh, de eerste scène met die boten, daar gaan ze, die gaan ze helemaal veranderen. De, maar wat er komt, dat weet ik niet. Uh, wat ook nog nieuws is hier. Ik weet niet hoe lang het rest Maar het is nieuw, uh, hier hebben ze nu ook uh, foto's en tekeningetjes. Uh, we zien hier uh, de kat van, uh, met de gekleurde ogen. Uh, we zien hier heel groot, dat is Hier zien we iets wat echt heel onnatuurlijk en tegen je logica schuin zit. Dat moet recht. Maar oké, okay. nou lezen. Goed zo, en dan hebben we hier een lamp. Grafstenen, wat staat erop? Smeet ze ook wel wat, een hint? Nee, staat ook. In ieder geval niet dat ik zie dat er iets op een grafkist staat. Wat staat hier? Geheim staat hier ofzo, maar oké. Okay. Staat hier achter misschien nog wat? Nee, hallo, al voel ik op hoofd Maar oké, okay. uh, spinnenweppie en uh, het eindste dat ik toch echt vind is Lisa. Hit. Vier leuk, dit is dan iedereen en dan zeg ik tot de volgende keer!